Vroeger uh, was het heel normaal dat er gerookt werd. Ook mijn, uh, mijn moeder rookte ook thuis ook in de auto en uh, pff, uh, dat, uh, ja, daar hield ik niet zo van. Ja, het was, was eigenlijk gewoon normaal dat, dat mensen in zwembaden rookten. Ja. Nu als je dat ziet dan denk je toch wel even, oh, oh ja, dat kon vroeger gewoon en nu is dat eigenlijk best gek. Ik wou helemaal niet eens van roken, niet eens de geur, uh, het, gaat, het gaat gewoon niet samen. Omdat sporten en roken nat done is. Het is echt gewoon belangrijk dat de mensen zich van bewust zijn hoe slecht het is en vooral de jongere generatie dat ze niet daarmee in aanraking komen en dat ze absoluut weten dat ze het niet uh, moeten gaan doen. En ook omdat er gewoon naar heel veel plekken rookvrij zijn, dat uh, valt het toch wel weer extra op als, in, als ineens iemand zit te roken. Ja en ik denk dat het dus belangrijk is dat we ook met elkaar ons realiseren dat we rookvrij moeten kunnen opgroeien en dat dat dus uh, sport en roken niet samengaat en dat het een vanzelfsprekendheid is dat we rookvrij worden. Sportclubs, ja, jullie staan voor, natuurlijk een, voor, voor gezondheid, dat, dat onze kinderen gezond opgroeien, in beweging zijn. En er hoort uh, het niet in aanraking komen met roken, volgens mij ook bij. Dus ik zou eigenlijk alle clubs willen vragen, wordt rookvrij. Dan help je niet alleen je leden, maar heel Nederland.